Hallo jongens, mijn sleutel van deze nieuwe video op mijn kanaal GRE Kennen. We zullen weer het vliegveld afspreken? Welk vliegveld? Gewoon in hier. In in hier. hier. Ja, ah, in Los Santos. Hé, hey, hier is die ene man die mij aan het opplaatsen was met zijn insurgent. Wacht. Ik wil hem nog even één keer killen, dat vind ik leuk. Ik wil hem nog even payback geven. Wat is hij aan het doen? Ja, het is hem weer. Ik heb hem één keer gehit. Ik ga recht omhoog te luchten. Kut, ik heb een gang attack gestart. Oh, hij heeft echt keer internet. Oh, wat? Hij heeft me gekild! Lul. Lul dat het is. Nu gaat hij me proberen te spawn trappen, maar... You know it doesn't work. Waarom lijkt hij zo erg? Dat weet ik niet. Hoor je mij in het Discord goed? Ja. Ja, dus ik, ik lag niet. Denk ik, hè? Ik denk het. Het zou kunnen dat ik gewoon lijk Rij maar... richting het vliegveld. Ja, ik zit vast hier. Hij zit me op te sluiten, die lul. Ik, ik, ik weet dat hij zo'n jump shit... Zo'n jump shit. Naar, het, naar dat ding, maar ik wil die gewoon nemen met een boost. Dan kom ik waarschijnlijk heel ver. Fuck. Waar is hij? Hoe ga ik daardoor dood? Oh, waar land ik? Waar land ik? Waar land ik? ik Oeh, kom maar die rok, volte ik op me af. Oh echt? Oh, ik zie je. Ja, je moet vlakbij me. Hij is weggereden, ik, ik weet niet mij hoe hij. Die... Ik in de owner. Ik hoop niet dat ik lijk, want ik zag hem ineens om mijn weg teleporten. Maar ik zie jou niet teleporteren op de map. Zie je mij teleporteren op de map? Nee, ik eh. Uh, je op. Nice. We kunnen weer bij die uh, pimpgarage daar zo gaan, bij die vliegveld weet je wel. Ja. Nou, ben benieuwd als ik lag, als ik bij je instap. Nee. Oh, dan was het hij. Dan was hij het. Eh, uh, Dat was een hele mooie auto. Nee, niet naar die motshop gaan. Hij, uh... hij gaat naar de verkeerde of wacht ik een fightje even voor iets? Higher associate. Friends. Dat is een paal. Ja, Ik heb je geen fight. ja, het gaat helemaal goed. Zie je die invite? Ja, ik. Uh... Ja. Ja, ik heb ja, nice. Dan kunnen we kunnen elkaar ook niet meer doodrijden of zo. Goed. Nu! <laughs> nu? Nee, oh bijna. Als je, dan ga je echt keihard het water in. Stomme. Uh... Komt iemand achter ons! Ik heb, ik heb een beetje... Oh, hij rijdt dus voorbij, mooi zo. Goh, leuk. Uh, gassen! Deze is Ja, Hij is natuurlijk de hele tijd. Pas uh, fuck, hij doet het net niet. Nou ja, we zijn er, we zijn er en hij doet ik het. Stap even uit. Dan kunnen we even kijken op de markt. Moet ik de deze opplazen? Nee, je kan hem als goed schoon laten staan, dan kun je andere auto's gewoon kopen en bestellen. Oké, okay, ik probeer hem heel mooi hier. <laughs> ik zag iets over 5. Wie is de beat? Wij nou. niet, gelukkig. Nou, Ik heb niet op E gedrukt. Alleen als je op E drukt kan je een worden of zo. Oh. Waarom is die een uh, hond, die, die roze hier? Oh ja, in deze container sta ik heel mooi, oké. Okay. We gaan even kijken op het inter internet, internaat. Het internaat. Oh, ik kan je wel slaan, wat? Ja, maar je kan me niet killen als het is. Mag, maar... Mag ik het testen? Ja, doe maar. Oh, okay. oh nee, ik kan je niet schieten. Ja. Oké. Okay. Kijk jij dan ook even mee? Oh ja, ik kijk ook even mee. Telefoontje, waar naartoe? Ja, dat uh, zullen we doen. Jij de eerste mag bepalen wat we kopen? We kunnen ook eens een keer. Nee, dat is niet leuk. Um, wat? Ja, misschien Ben en Jerry. Ben en Jerry. Ben en Jerry, ik weet niet of ik Benny's. Benny's. Ja, oh ja, die heeft wel een hele mooie auto. Ja, maar daar zijn we nu toevallig verkeerd. De Nero, de trafeet Nero, die is mooi. Ja, maar we zijn nu niet bij Benny, dus laten we eerst even eentje van deze doen en dan eentje van Ja, oké, okay. en dan later gaan we naar Benny's, ja dat is slim. Oké, ja. nee, jij mag de eerste kiezen dan. Kiezen we allebei een van deze en dan eentje van Benny. Het moet ze mooie zijn. Iets wat jij wil, wat je mooi vindt, wat je lelijk vindt, wat je grappig vindt, gewoon iets wat je wil. Eh uh, misschien een uh, Karuma Armored of ofzo? Kan. Of we kunnen gewoon... Uh, t20? Nee, je moet het niet zeggen, je moet gewoon... Kies je moet gewoon iets bepalen, bepaal. Mm. Maak een keus. Nee, eh... Uh, Karuma Armored. Waar staat die ook alweer? Bij eh... Uh, Southern... Sandreas. Ja, weet je het zeker? Ja. Oké okay, dan, Karuma armort. Bye. Ik heb hem besteld. Oké, okay, nou, dan kies ik ook gelijk mijne. Even kijken. Oh, ja. Even kijken, wat vind ik een mooie, leuke, grappige auto. Ik denk dat ik wel van Legendary Motorsport ga kiezen. Ja, ik vind er een paar mooi. Nou, laten we de... Oh, die is afgeprijsd. Grotti Turismo Classic. Oké, okay, oké. Okay. Laten wij de... Even omhoog, je heb nog niet gekeken. Nou, dat mag eigenlijk niet. Ja, oké, okay, laten we dan deze maar kopen. La koop de Deobachi 770. Hij is 695.000. De 770. Oh, wacht! Ik kan hem niet kopen, wacht! Kan... Executive underside. Ik moet even een garage kopen bij mijn huis. Anders kan ik niet. Uh, renoveren, kan... Is dat het zo? Bij Legendary Motorsport, hè? Ja, maar wacht even. Ja, je kan hem alvast bestellen, maar ik moet even een garage kopen. Lighting... Oh ja, no, but 717. Die kopen mooi. Eh, uh, 695.000, hè? Ja, dat was hem. Het is een, een James Bond auto, als je ooit James Bond gezien hebt. Ja. Second garage oh, ja. floor. Ik heb hem gekocht. Oké. Okay. Nu wachten. Ik koop even heel veel shit. Het is wel veel. Het is wel duur. En third garage. Um, ja, ik heb toch tot één appartement. Ja. Toch, ja, appartement. Ja. Ja, en dan kan je zo ook maar zeggen... ...allemaal garages bijkopen en zo... ...dan kan je heel veel verdiepingen met garages kopen. Dat is een, uh, ja, gewoon... Een, kunnen zestig auto's dan in. Maar het kost wel... NU kost het maar 10 miljoen, bijna. Maar ja, weet je wat het is? Ik heb toch zoveel, dus het boeit, het boeit me niet echt. Dus ik geef even 10 miljoen hier aan uit, snel. Nou. Volgens mij is mijn eerste auto geleverd. Ik denk het. ik vind... Nou, ik doe deze. Deze vind ik wel mooi. Deze. Ik bestel alvast mijn eerste auto, ja? Bye. Bye. Ja, nou ik heb nu. Ik heb nu 60 plekken in mijn garage. Mechanic. Uh, Welke bestel je als eer zou ik hebben hoor? Um... De 770. waar stond die? Waar stond die? De 770. En we hadden de Karuma, Karuma. armor. Okay. Where, but... Waar staat de Karuma? Oh, die is nu net geleverd. Wauw. Net zo niet ik Eén, de telefoon 3, 4, 5, 6, 10. Karuma. Deelbar zo, die heb ik ook besteld. Nou ja, we doen wel eerst de Karuma, want die is net net geleverd bij mij. Ja, bij mij ook. Oh, ik hoor iemand buiten. Of zoiets. Oh ja, hij zit op het vliegveld, oké. Okay, mooi zo. Hè? Ik heb nog 85 miljoen. <laughs> ja, dat is wel een personal vehicle, wat hier staat van mij. Bekenn ik. Echt? Moet je hem opblazen? Ja. Oh. Oh, ja, ik schrok dood. Ik kan het voor je doen. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Op... Je hebt ook wel één ster, maar ja. Die gaat wel weg. Yeah. Uh, wat was het ook weer kunnen we armor, waar staat hij hier? I'm on the clock. What you want? Some I get there since I came. De 770 is ook al uh, geleverd, mij. Maar... Ja, ik heb nu mijn crewman gebeld, dus... Ja, ik ook. Wat we ook alvast kunnen doen is uh, Benny oh. auto kopen. Ja, mijn Ja, is er al dus Ik I go in de pimp shop. Ja, wacht. We kunnen ook allebei nog even snel een Benny auto Of Ja, doen we zo meteen wel eigenlijk, maar... Hé, hey, je hebt mogen ook in het... Oh nee, ik heb hem in het rood besteld. Laat maar. Ja, ik weet niet of ik hem ga veranderen van kleur. Dat zwart is al mooi. Daarom. Heb jij politie? Nee, ik zit al in de garage. Breaks is met korting. Street let's go. Ja, ik koop dat allemaal niet, want... Okay. Ik ik te... Ja, niet het geld. is... Te... Ja, dat is waar, maar het is wel een beetje geld voor nog. Oh, Ook al hebben we veel geld, I know. dan, maar. Ik wil de laatste van deze bumper, maar dan moet ik level 45 zijn. Zeg, Oh, ik wil bijna explosie kopen. Nou dan koop ik wel deze. Engine. Die doe ik wel. En die kan ik. Ik mag de mooie dingen niet! Lights, headlights, xenon, neon, neon layout. Plate. Ik heb een hele mooie plate. Ik kan hem resprayen. Welke kleur? Um, ik denk dat mat het mooiste is ja mat is op deze auto het Oeh, oh, deze Die is een... ook niet wel mooi Oeh. ik ga afdoen de kleuren deze heb ik kan niet oké okay. ja ik heb er een ik, een nou, ik vind deze kleur erg mooi ik weet niet waarom het is echt dom maar dit is wel dus mooi Oké, okay, oh, ik zei okay. ik ga hem zwart houden, maar hij is echt niks meer van zwart, maar... <laughs> nee, ik ga hem zwart houden, hè. Nee, toch niet. Okay. Oh, maar deze, met deze kleurencombinaties is alles mooi. Nu wil ik gewoon alles erop zetten. Kan dat ook, kan, alle kleuren? Oh, nee, echt alles is mooi op deze auto nu. Door mijn oh. primary color. Alles past er goed op. Nou, oh, de spoiler natuurlijk ook, hè. Wat vind ik een mooie kleur? Ik vind het wel een mooie rood vind ik ook echt mooi. Doe deze. Ik vind het. Ik hem te mooi die kleur. Cell! Oh, bijna gesteld. Oeh. Wat voor level moet je voor Turbo zijn? Ja, daarom hoog. Oeh, maar ik wil die spoiler maar die kan ik niet. So far. Ik Moet ja. 10 meer races winnen in deze klasse? Of ik moet level 100? Welke zal ik erop zetten? Welke spoiler? Wat, wat voor een banden staan hierop? Uh, sport, als het goed is. Je moet gewoon kijken, als je ziet welke, zal ik maar zeggen, een beetje dichtstbij komt. Welke het, beetje het mooiste zijn, welke dichtstbij komen dan. Wheels, wheel type, high end. Ik zal kijken als die eronder zitten. Nee, high end is het niet volgens mij. Nee, ja, volgens mij is het sport, sport? Ik heb sport gedaan. Ja, het is sport, de sport, dat hoort erop Ik vind die banden die eronder zit eigenlijk best wel mooi, maar... Ah, ik heb ze nog wel aangepast. Deze zijn mooi. Wheel color. Ja, nu moet ik kiezen, dit is de belangrijkste. Oh, fuck. Ik doe gewoon black. maar oh, ja, heb ik alles. Oh, ja, de neon ligt er nog. Oh ja, bulletproof zit er automatisch op. Ah, de mode kan ik niet. Nou, dan doen we black. Oké, okay, let's go. Ik ben klaar. Jij? Windows. Ik ook. Oh, wacht. Nee, neon kleur. Ja. Lights, neon, color. Moest je dat ook vergeten? Nee, ik had hem al. Red. Zo. Maar ben ik wel iets vergeten. Mijn is echt mooi. Al oh, zeg ik het zelf. Mijn... Het is echt een, het is een kleur die waar je gewoon echt niemand mee ziet in ieder mijn geval mijn eigenaar is rijden. oké okay, ik kom eruit ja waarom left iedereen de sessie oh je bent Balog. eruit dus? ja ik ben eruit okay. oh ik vind hem wel cool als het laat bij mij niet zo lang. Eh, ja het duurt een beetje lang als ik ook Hello. Oh, jij hebt ook een mooie kleur. Mat blauw. Vind je mijne mooi? Ik heb mat grijs met mat rood. Oh, mijn thuis ook. Mijn is gewoon zwart. Ja, ik dacht mijne blauw. Oh, waarom is, is die man boos? Op mij. Kijk hem, hij wil met me vechten. Nou, kom dan. Ja, gaat iemand me, -ie me op mijn bek slaan? Ja, ik wil ja, zien als... dat... Oh no, shit. Ja. Oh. <laughs> Alle drie overgereden. Oh, en ik dacht, oh nee. Trap hem in elkaar, ik heb hem. Wacht, ik gooi, ik steek een bel in zijn nek. Oh, hij is al dood. Ja, eh, uh, nu de fuck moeten we... U deze auto hier, achter ons. Nu moeten we onze andere auto bellen, maar het probleem is... We hebben deze. En deze gaat ja. niet zo makkelijk kapot. Nee, <laughs> nou weet je, oh ja, ik weet nog, we reden hem hier het water in. Ja, wel lekker zonde, net een nieuwe auto gepimpt. Eruit springen. Ja, maar we, we ja, hebben zoveel geld. Aan... We moeten meer. Aan. Oh fuck, ik sprong een beetje laat uit. <laughs> we ah, hebben ja, zoveel ja. geld dat we meer auto's moeten pimpen, snap je? Ja. Jij moet, Jij moet straks ook die garage kopen die ik heb. Daar kunnen zestig auto's in. Kost wel 7 miljoen, maar het is wel mooi. Want je, je kan hem. Oh ja, je kan je eigen pimpshop erin doen. Dat heb ik nu ook erin. Dus eigenlijk hoef ik hier niet eens meer naartoe. Maar ja, dan kunnen, dan kunnen we elkaar niet meer zo goed zien. Elkaars. Uh... Auto's. Okay. Ik heb wel mijn 717. Ja, dat is echt wel een kan... mooie auto vind ik zelf. Ja, hij is ook alleen, best wel snel. Hij kan echt niet pimpen, dus hij wordt heel leder. One alright. Let me know. En Pimp, of nog. We kunnen er ook nog een boosje. Zullen we ook gewoon één boe Hey, Ik heb ook mijn auto omver. Wat mijn hond. Oh wow. Zullen we soms ook gewoon nog één boost het auto pimpen? Ja. Gewoon een domme auto die Pymfo ook gewoon hier en daar en we ben. Ik vind het nu al mooi. Ik hou hem zo. Ja, vind je hem ook mooi, deze auto? Ja, kijk. Ik heb hem heel mooi blauw. Maar Ik heb hem weer rood besteld. Twee keer achter elkaar. Ja, ik had hem dus even blauw besteld. Hoi. Oh, ik wou je net Wat? Wat? Bij mij reed je tegen me aan, maar ik was in de Pymfo's zaak. ging ja, mij opeens mijn ramen Wat? kapot. Wat? Ik moet ook gewoon betalen. Ja, ik <laughs> ook. <die> per... <laughs> Fuck. Arm, Engine wel. We Oeh, deze in. auto kan je goed pimpen. Ja, niet best wel. Ja, je kan hem oké okay pimpen. Geen explosives. Dat moet ze echt uit de game verwijderen. Ja, sommige mensen kopen om te trollen. Ik zou het ook best wel één keer willen kopen. Maar het telt maar voor één keer. Als je, daarna, als je hem daarna ontploft, dan telt het niet meer. Ja, oké. Okay. Dat is gelukkig wel. Gelukkig. Anders was je auto, kwijt. Daarom. Ah, oh, de mooiste spoiler kan er niet op. Nou, deze is ook mooi. Waarvoor krijg ik plus 5000? Nou, goed B4, denk ik. Oh, kut, ik kocht per ongeluk iets wat ik niet wil kopen. Nou ja, ik heb toch genoeg geld. Maar... Ik weet niet, vind het niet zo leuk dat ik dat kocht. Oké, okay, respray. Uh... Deze doe ik, denk ik, niet mat. Ooh, het hoort niet op deze auto. Metallic. Ik. Oh. Metallic is mooi, holy shit. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Deze auto kan echt mooie kleuren. Oké, okay, dan kom ik bij rood. Dan zit ik zo. Van... Nah. Ja, ik ook. Ik dacht wel, ja, laat maar. Oeh. Nee. Oeh, deze groen. Oh, blauw. Oh, oh, ik moet eten, Rip. Oeh. Oeh, <laughs> lekker. Oeh. Oeh, Oeh deze blauw. Ik denk dat ik mijn keuze heb gemaakt. Ja, misschien nee, ik, dat ik JA! Rustig. Ja, ik moet altijd hard schreeuwen, anders horen ze me niet. Nou, ik vind dit zo'n simpele kleur. Ik heb echt geen simpele kleur, maar hij is wel echt mooi. JA! Jezus. Ja, ik roep één keer. Je hoorde hoe hard ik roep, toch? Ja. Ze horen me niet. Gewoon niet. Gewoon nog een keer. Michael! Oké, okay, ik heb er ook een kleur. Ik ga wel snel eten zodat we weer auto's kunnen pimpen. Ja, ja. Yeah. Ik denk dat ik binnen vijf minuten al klaar je ben. Je hebt geen ik secondary kleur. Heb... Col nee, dat niet. Maar dat maakt me niet uit. Ik vind deze auto mooi. Oké. Okay. Skirts. Wheel collar. Ah, die moet gewoon black. Ja, die moet gewoon black. Heb je spoiler? Ja, tuurlijk. Ja. Spoiler maakt de auto gewoon, vind ik spoiler is iets wat gewoon de auto het mooist maakt ik ben klaar met pimp alweer oh, nog, uh, of wacht neon ja ik was snel klaar ik had een kleur gevonden ik dacht ah, dat dat vind ik een mooie kleur Ja, nou, ik ben eruit ook volgens mij heb ik bij mijn andere geen uh, bulletproof tires gedaan ik zet mijn auto je wat... kan hem zien wat voor uh, banden zijn het sport alweer je kan mijn auto zien staan. Ik sta ernaast in passive mode. Oh, ik mag niet in passive mode, maar kunnen in de CEO zit. Nou, ik sta hier gewoon. Ik sta naast de pimpshop. Oké, okay, zo terug. Vijf minuten ongeveer. Ja.